Hallo, ik ben Pierre. Ik zit hier op het pleintje van de Waddenstad met een tiental winkeltjes. En in elke winkel vertelt een wetenschapper op een verrassende manier wat voor onderzoek die doet. Kees bijvoorbeeld vroeg zich af waar Meroen hun voedsel vandaan halen. Om een patatje te halen voor zijn kinderen. En dat elke dag weer. Meeuwen eet er niet alleen maar patat. In het politiebureau kan je zelf het werk van een onderzoeker overnemen. Teesla-noppie met cherry tomaatjes. Mm. Ik zou zeggen, kom ook eens wetenschap shoppen in onze Waddenstad.